Yo mensen, plak mij uit op het game! Nou, ah, super vet! Ik heb, um, de hunter! Heb ik gedaan, en oh my god. Hoek. Is het aan de hand met dit ding. Hole. Stop! It sucks. Optus. Uh, okay. little, little, little. it, Stop, it, did back.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 Dat zou te beets. Boom. Dang it. God dang it. BAM! Waar de hel moet ik een godsnaam toe? Oké, okay. opstaan, sta op. God damn it. oh ik Dacht wel. Waar dam ik het toe? Oké, okay, ehm... Uh. Kijk! Oh, okay. uh, wat oh, oh, what, what the hell is dit game? Ik kan niet zo fucking lopen. Oh, oh nee, Paul! ja is oh ja dan ren ik in een rustig tempo holy god dang dat wil ik niet Jij wat dat zitten we dan aan. dit is zo langzaam oh. stop crack game yes god dang it, ik ben maar online gaan single player sucks en en dan zou ik het wel leuk vinden als ik het op zich doe, snap je? Um. God, dang it. God dang it. God dang it. God dang it. God dang it, dang it, dang it, dang it. Dang it. God dang it. Doei doei. Doei Kijk! Ik moet dus naar de holy balkrap. Jesus. Eh. Uh. Nee, nee. Jesus kast. Ik moet naar daar. Ja, recht hoor. Dus dit kan even duren. No. What? Oh, wow. God dang it. You <laughs> God it it, this game sucks! Ah. What <laughs> the fuck? <laughs>